Jaarlijks worden er 2,5 miljoen kerstbomen weggegooid. Daarom zijn wij afgelopen jaar begonnen met Beter Boompje. In het eerste jaar hadden we gelijk 2500 supporters en hebben we een mooi begin weten te maken. Wij zijn in het mooie Achterveld en een van de locaties van Beter Boompje waar, de, waar jullie bomen geplant gaan worden. Dit is een landgoed in de omgeving van Achterveld. En op deze locatie gaan er tussen de 3 en de, en de 3,500 honderd er hier geplant worden. Afgelopen jaar hebben we een vliegende start gemaakt met 2500 beter boompjensupporters. Verdeeld over 16 locaties door het hele land. 1350 met kluit verkocht die we nu aan het terugplanten zijn en 1150 zonder kluit. Nou, ik haal de boom uit de pot, loop naar dat gat, zetten hem erin, even goed schudden. Dan loop ik met, de, met mijn spaatje eromheen zodat ik de grond die eromheen zit lekker losmaak. Even goed met de voeten aandrukken. De nog een beetje erbij schuiven. Die kan weer verder. En we hebben 150 supporters blij gemaakt met een Beter Boompje zonder kluit. Zijn bomen zonder kluit wel zo duurzaam? Nee, dat niet. Alleen op dit moment is er een tekort aan bomen met kluit. En voor elk boompje zonder kluit hebben wij twee nieuwe adoptieboompjes geplant bij adopteren een Kerstboom. Hierdoor kan straks iedereen van een herbruikbare biologische boom met kluit genieten. Iedereen van Beter Boompjes, super bedankt voor jullie bijdrage. We zijn er heel erg blij mee. Door jullie support kunnen we met Beter Boompje een nieuw hoofdstuk beginnen. We zijn op zoek naar land voor onze bomen. Ken of ben jij landbezitter? Neem dan contact met ons op via info.beterboompje.nl